Hallo, goedemorgen, een hele goede zondagmorgen lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Daar ben ik weer, zondagmorgen praat. Uh, gisteren iets interessants meegemaakt, Veteranendag. Uh, heel eerlijk gezegd, officieel ben ik geen veteraan, want ik heb geen autosmissie gedraaid. Echter, vind ik het wel een belangrijk issue. Want ja, uh, natuurlijk, uh, het, het zijn mensen die, uh, die, die iets doen, eigenlijk niet eens voor, meestal niet eens voor hun eigen land, maar wel voor de veiligheid van anderen. En uh, dat moet uh, gerespecteerd worden, dat moet uh, op die manier geëerd worden. Nou, normaal gesproken is het inderdaad dat het uh, meelopen, het defilé meelopen, uh, wordt er natuurlijk uit... Uh, ik dacht dat het eigenlijk meestal de veteranen moeten zijn. Alleen ze komen steeds meer tot de ontdekking dat het eren van de veteranen ook op die manier kan. Je medeleven, je mede. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, je, je in kunnen leven in wat die mensen gedaan hebben voor je. Uh, voor dat land, voor die mensen die zich in hebben gezet voor van alles en nog wat. En natuurlijk, er zijn de er meningen over verdeeld over wat, wanneer heb je nou een vredesmissie gedraaid. Als jij een vredesmissie hebt gedraaid en je bent zeg maar, in het buitenland geweest, je hebt alleen maar in de keuken staan, niet eens in de front geweest of wat dan ook, of maar hebt met dingen. Ja, ook dan ben je weg geweest. En even sommige geld dan de vraag gehad, wat is dan de zwaarte van, van zoiets? Nou ja. En daar kun je natuurlijk alle discussies over loslaten. Daar ga ik me niet eens aan wagen. Uh, ja, de ene zegt van oké, okay, je bent gewoon in het buitenland geweest, je hebt je eigen ingezet voor dingen, je hebt je eigen uh, uh, voor een ander land ingezet. Moet dat ook maar zijn. Dat behoort gewoon tot veteranen. En welke functie of welk ding dat je ook hebt gedaan, maakt eigenlijk niets. uit. Echter, onder de veteranen wordt daar soms wel eens wat over gediscussieerd. Van uh, ja, uh, je hebt alleen maar op het kamp gezeten, je bent niet eens in gevaar geweest, toch heb je zo'n uh, zo uh, zo veteranenspeld of iets dergelijks op je, op je pak zitten, bij je spreken, of iets dergelijks. Het gaat puur over de erkenning: erkenning dat je gedaan hebt, dat je op vredesmissie bent geweest of een missie bent geweest. Dat je eigen je in hebt gezet, daar gaat het eigenlijk. Goed, volgende. Natuurlijk ben ik bezig hardlopen nu, net. Mmm. Bas, het ging, maar dat was het was niet het beste. Het was natuurlijk logisch, Gisteren een dag gehad, je had daar uh, uh, de hele dag. Was dus morgens om een uur of tien of zo waren we al uh, daar en uh, gisteravond om een uur of uh, uh, half tien was het pas thuis. Nou, goed, dan ben je daar uh, de hele dag op, uh, op, op Maliveld bezig uh, met uh, oefeningen, uh, kleding. Uh, nou, goed, uh, dan ga je op een gegeven moment de uh, lopen nou, voordat je dat uiteindelijk... Voordat je uiteindelijk de defilé loopt, bij weer een halve uur drie kwartier bij je verder. dan gaan we de defilé lopen, nou, toen ik begreep en te horen dat Alexander en Rutte allemaal te laat waren bij Bordes. En dus moesten we ook weer wachten en dan loop je en dan stop je weer een beetje en dan moet je op je stelstaand blijven trappelen. Dat ah, daar ging wel even in de benen zitten. En dan merk je dan toch ook wel, zo'n dag, natuurlijk na afloop, toch een paar biertjes genomen, want dat kan ik niet. Uh, ja, leuke, leuke dingen gezien. Uh, weer als van ouds. Kijk, uh, er gaat altijd de gezegde van eens marinier, altijd marinier. Nou ja, dat wordt op zo'n dag wel duidelijk. Uh, dag van herkenning, van ja, dingen die je hebt heb gedeeld, die, die, die je meemaakt, die je ziet, die, uh, ja, van alles. Dat is, is eigenlijk niet te beschrijven. Als je dat niet hebt meegemaakt, of als je niet uh, iets hebt gedaan in de trend van, van zoiets, ja, dan, dan, dan, dan, dan kun je bijna niet inleven, denk ik. Maar goed, nog uh, allemaal uh, nog een leuke dag gehad. Uh, lopen was even iets minder. Maar goed, uiteindelijk toch gedaan, uh, ik wilde, ik had mijn pasje meegenomen, ik wilde nog even naar de fitness gaan, maar... Foei, nee, dit was, uh, was eventjes, uh, even goed zo, morgen maar weer. Morgen weer, straks weer uh, naar Lelystad. Even naar een verjaardagsfeestje. dus uh, ja, uh, ik heb een druk zat vandaag. En dan vanaf volgende week, vanaf volgende week gaan we weer beginnen met voetballen. Dus niet komende week, maar volgende week. 5 juli gaan we beginnen starten. Poh, dat wordt wat. Maar goed, voor deze zou ik in ieder geval zeggen van um, ja, als je het leuk hebt gevonden, um, even uh, abonneer op het kanaal en vergeet dat blauwe duimpje niet. Dat is ook belangrijk. Dus um, dan zeg ik tot de volgende keer. En um, ja, kijken we hoe dat volgende week gegaan is. Ik zeg in ieder geval de mazzel en zo.